morgen klasse. Het is uh, 9 uur. Ik ga eerst nog even lopen, zodat ik zeker een, uh, fris, uh, met een fris hoofd de dag tegemoet kan gaan. Wish me luck. Ik ga even wat energie opdoen: kopje leeg maken en een beetje gaan joggen, muziek in mijn oren. Dat, uh, dat kan even deugd doen. Dus uh, tot zo. Een lege klas. Echt niet leuk om de klas zo te zien. Um, het is hier muistel. Geen enkele leerling in mijn klasje. Uh, het voelt heel vreemd. Hier gaan we de leraars, het leraarslokaal binnen. Deze staat al een beetje coronaproef georganiseerd. Wat ook wel niet zo gezellig lijkt als onze andere schikking. Nu dat we weten dat de scholen gaan terug heropstarten. Uh zien we toch wel heel veel moeilijkheden opduiken. We hebben leerlingen die, um, ja, die ons dagdagelijks dagelijks een knuffel komen geven. Ja, dat mag niet meer. Dat komt binnen, hè. Uh, met dat ik het vertel, begin mijn stem gewoon te trillen. Uit, uit. Ik maak me daar wel zorgen over, ja. Voilà, mijn klasje. Oh. Eigenlijk is mijn klasrecht uh, zo bij. ja, bijgelaten, zal ik maar zeggen. We zitten in zo'n bijzondere situatie dat je ook heel veel gaat nadenken. En Eigenlijk voel ik mij een beetje ja, verloren. Je, je bent je tweede thuis een beetje kwijt, want je brengt veel meer tijd door op school dan, dan thuis. Je mist het wel, je weet dat het niet haalbaar is, maar je mist het wel. Nu is het tijd dat ik de opdrachten van, vo van uh, vorige week nog eens ga bekijken. Dus dat gaan we doen, dus uh, voilà. Ik werk daarvoor met het programma Ad Puzzle. Dat is eigenlijk een uh, programma waarop dat je filmpjes kunt uploaden en daar dan uh, vragen aan kunt linken. Op het einde, als ze dat filmpje hebben ingediend, dan krijg ik al die antwoorden per leerling te zien. Je ziet je leerlingen niet heel vaak. Af en toe is een live sessie. Maar op die manier um, kun je wel mee in hun hoofd kijken. Voor mij is onderwijs ook meer dan bezig zijn met de leerstof. Dat is ook gewoon werken met jongeren en zien hoe dat zij langzaam maar zeker ook gewoon um, zichzelf worden, om het zo te zeggen. En dat is iets wat ik heel hard mis. Ik mis mijn leerlingen keihard. Ja. Ik ben hier uh, nog een aantal dingen aan het voorbereiden. Is zo dat de kinderen uh, de, de, bakjes, de zakjes komen halen. En wij bieden daar uh, zo'n griepzakje met verf aan. En uh, ja, die wil ik thuis niet maken om, uh, om zo te vervoeren. Ik heb de bundeltjes die wat ik op school gekopieerd heb. Die heb ik hier voor me liggen. Ik ga ze nu in blokjes duwen en die plakken zodat we die dadelijk bij uh, mijn leerlingen kunnen bezorgen. zo kunnen we op deze manier eens eventjes. Uh, contact maken met de leerlingen en dan ze even vragen face-to-face hoe het met hen gaat. Het is een beetje moeilijk om uh, alle leerlingen eigenlijk ja, te bereiken. Uh, vooral omdat we buiten gewoon zitten. Uh, er zijn heel veel leerlingen bij die geen laptop hebben en geen tablet hebben. Uh, dus op die manier eigenlijk ja, pre-teaching is heel moeilijk bij ons. Hallo, hey, wat een hey. hey, God is lang leren. Hey Warren, alles goed met jou. Hey, dag Sebastian. Wat leuk om jou te zien. Kijk eens weer ook eens. Waar ik het je boven zien? Ja. Zeg, ik heb hier voor jou een zakje met allemaal leuke spullen. Ik hang die hier. Want zoals je weet, mogen wij niet dicht bij elkaar komen. Neem het maar, Sebastian, het is voor jou. Ik wens jou heel veel plezier daarmee deze week. Dag, ja. ja? Heb jij leuke dingen gedaan? Uh, ja. Dag. Oh, doei! Ja, we zijn met de van vandaag, hè. Fijn! Ja, ja we vinden het ook wel eens fijn om de juf gewoon nu te zien, hè. En ik ook, hè. Dat is heel anders dan ja. ja. Ik heb hier nog wat extra uh, oefeningen in de tafels. Hoor. Ah, ja. Deel, Dankjewel. Tafels, ja. Hoe lukt het voor de rest met met uh, oefenen? Eigenlijk tamelijk goed. Eigenlijk hij doet hij heel goed zijn best, thuis, Maar ja. het is alleen de nieuwe dat is wel moeilijk. Dat is ook wel moeilijk. Ja, dat is ook heel goed, hè hoe gaat het Patricia? Toen heb ik ook andere kinderen die thuis nu volledig Roemeens praten of volledig, weet ik veel welke taal praten. Er is een barrière omdat hij Roemeens praat en ik Nederlands. We praten samen gezamenlijk wel Engels, uh, maar dat is natuurlijk niet heel makkelijk. It was your birthday, hè? Huh? Hip hip hip! Hoera! twee jaar. Yeah. Zo, twee? Bravo, hè? Patricia was het een leuk feestje. Yeah. Ja. De Looking 25e Verjaardag School. We hebben gewoon geprobeerd om onze Okaners ook gewoon verbonden te houden met de school. En dus al heel snel um, zijn, zijn er een aantal collega's die, die initiatieven zijn beginnen opzetten. Zoals Radio Okan, uh, waarbij dat ze bijvoorbeeld elke dag een filmpje posten of een challenge. Zeg Patricia, zo leuk dat jouw mama nog een nieuw poppetje van ons gaat maken. Ja, zij kan dat goed hè? Uh, ik heb haar onderzoek. De vraag gesteld omdat ik wist dat ze heel goed kon uh, crocheteren, zo haken. Ik heb haar gevraagd of ze zo nog een tweede klastopje voor ons zou maken. We hebben dus vaak niet gevolgd, het poppetje, dat het, het, in de is. Maar we wilden daar graag ook een meisje voor en zij uh, is die nu voor mij aan het maken. En ik vind dat heel tof dat hij zoveel contact probeert te houden. Uh, dat die betrokkenheid er is, dat ze dat maakt, dat vind ik heel fijn. Ik wil het schoolbestuur bedanken. Uh, waar, waardoor ze een 25 jaar oud zijn, uh, ik heb veel dingen in elkaar geleerd. Nu vallen zij terug op een soort van anderstalige bubbel thuis, die ook heel klein is, ze hebben een heel klein netwerk. Dus ik denk, hoewel dat ik heel trots ben op, op alles wat ons team heeft, heeft gerealiseerd, en, en dat meen ik echt. Um, denk Ik dat er wel ook veel mensen van het team zoiets hebben van ja, het is niet ideaal en, en in die zin zou het, zou het gewoon best zijn als we zo snel mogelijk ook aan ook terug in het echte leven kunnen laten opstarten. Ik heb zo net uh, de telefoon afgelegd uh, met uh, Sepp, een jongetje van mijn klas, en die uh, kende al een heleboel letters. Hij kent er nog niet voldoende om echt in de AVI boekjes te gaan lezen, wat hij eigenlijk wel wil. Uh, dus Hij is een beetje gefrustreerd doordat die aviboekjes uh, nog te veel letters bevatten dat hij niet kent. Daarom heb ik voorgesteld om uh, zelf een verhaaltje voor hem te schrijven met de letters die hij kent. Ik heb uh, kinderen in, uh, in de peuterklas die al heel veel letters kennen. Ik heb kinderen in de derde kleuterklas die het nog moeilijk hebben met hun kleuren. Dus het is aan mij om daar eigenlijk een beetje op in te spelen. Ik heb heel veel videocalls met de kleuters. Ik krijg kaartjes naar hen. Ik maak dan de video's, ik maak checklists met leuke ideetjes dat ze kunnen doen. Sep en Ilse zijn in het bos. Ze zien een kip. Ja, die mama vond het fantastisch. Dat jongetje vond het fantastisch. En ja, normaal put ik mijn energie uit de kinderen in de klas. Maar deze dingen geven mij dan ook heel veel energie. De San Corona podcast is vandaag gehuld in een waas van mysterie en onzekerheid. Voor mij is het, is het, is het leukste dat, dat we dat samen met leerlingen kunnen doen en dat zij, echt, dat zij eigenlijk die podcast maken. Ik ben nu aan het wachten op de andere leerlingen. We gaan vanavond een gesprek hebben met drie leerlingen. Uiteraard virtueel. Ah, daar, Lisa. Dat wordt hier gezellig. Ze hebben een wiskundeprijs binnengehaald voor onze school. Dat is natuurlijk fantastisch, maar we gaan het ook wel hebben over hoe ze coronatijden beleven natuurlijk. Hebben jullie tips voor andere leerlingen om te studeren? Ik zet gewoon een goed jazzknop en maak oefeningen en dan bent je vertrokken. Dat is voor mij wel het, het allerbelangrijkste, dat die, dat die leerlingen ook elkaar horen, elkaar blijven horen. En blijven horen dat de school ook leeft, maar dan op een andere manier dan fysiek. Het is helemaal fout wat ik gedaan heb. Jij bedoelde helemaal niet dat we thee gingen drinken. Maar nee. Mm. Zeg dat dan, slimmeke. Jij bedoelde de letter thee. Ik maak filmpjes voor de kleuters. Uh, Oké, okay, ik ga op mijn bed in die zin uh, dat ik mij wel redelijk belachelijk durf maak. Maar het is gewoon even uh, denk dat ik in de klas ben. Wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is dat ik dingen aanbreng voor de kleuters die zinvol zijn. Het gaat dan over kleuren, tellen, vormen, letters enzovoort. Maar ook sociaal en emotioneel is wel belangrijk. Waarom ik zenuwachtig ben? Hiervoor natuurlijk. Nee, niet omdat ik een banaan ga eten, slimmeke. Omdat ik ga presenteren. Kinderen willen gewoon hun juf zien en. Als corona mij één ding heeft geleerd, dan is het, uh, het oké okay om op mijn bek te gaan als de kinderen er maar beter van worden. Uh, Chloe, jij mag één van de vier kaartjes kiezen die jij graag zou willen kopen. Ik moet soms voor mezelf zeggen van oké, okay, nu ga ik mijn telefoon aan de kant leggen, maar dan denk ik nee. Want als ik dat doe, ga ik misschien weer een berichtje krijgen van een leerling en dan ga ik die niet beantwoord hebben. En dan ja, dus het is zo, ik wil eigenlijk wel de hele dag beschikbaar blijven. Ik, uh... Ik ben compleet koket en turenluid van een hele namiddag naar dat schermpje van mijn laptop te zitten kijken. En naar al de opdrachten van de leerlingen vorige, vorige week. Alle, alle mails zitten beantwoorden, dus ik uh, ga er nog even van genieten om in de zon te zitten. Uh, Zo is de zon namelijk weg. Lezen en schrijven leerde ze pas toen ze 14 jaar was. Oh, dat is wel laat, hè? 14 jaar en dan pas ja, lezen en schrijven? En ook niet naar school, net zoals jullie nu in de corona. Willen jullie eigenlijk terug naar school? Ja, ik denk het wel. De combinatie is echt niet gemakkelijk en mijn afval staat daar nu ook. En uh, ik heb ook soms zoiets van, uh, hoe moet ik het hier allemaal gaan doen? Ik kreeg juist een leuk berichtje dat er uh, waarschijnlijk wel een verrassing in de brievenbus zit. Als we dan zien zo uh, berichtjes wat, wat mama's dan sturen of uh, andere collega's van hij hey, je zit super goed bezig. Of, uh, we zijn nu dankbaar hè, voor alles wat jullie doen. Dat, ja, dat weegt toch zeker op tegen al die negatieve commentaren. Dus uh, ja, ja, we houden de voet erin. Oh, kijk schattig. Oh, dat gaat wel echt een heel schoon plekje krijgen.